getallen vermenigvuldigen kan op verschillende manieren. Een van die manieren is de zogenaamde Japanse manier, met streepjes en stipjes. De Japanse manier voor het vermenigvuldigen van getallen gaat al een aantal jaar rond op het internet en komt af en toe weer in de belangstelling. Ik krijg dan ook wel eens de vraag. Waarom gebruiken wij deze manier niet? Daar kom ik zo op terug. Laten we eerst eens kijken wat de Japanse manier eigenlijk inhoudt. De vermenigvuldiging 32 keer 21. Eerst zetten we drie lijnen voor de 30 en iets verder twee lijnen voor de 2. Dan haaks daarop zetten we twee lijnen voor de 20 en één lijn voor de 1. Het figuur verdelen we vervolgens in drie gebieden. Links, midden en rechts. Dan kijken we in ieder gebied hoeveel snijpunten er zijn, dus hoe vaak lijnen elkaar raken. In het eerste gebied is dat 6, in het midden is dat 7 en rechts is dat 2. Het antwoord is dus ook 672. Handig toch? Laten we nog een voorbeeld doen, maar nu met een iets groter getal. 123 x 321. De getallen weer schrijven als de verschillende lijnen, gebieden afbakenen, dat worden er nu 5. En kijken hoeveel snijpunten er in ieder gebied liggen. Omdat het middelste gebied 14 punten heeft, maken we van de 8 die daarvoor staat een 9 en van de 14 houden we de 4. Het antwoord is dus 39.083. Oké, okay, dat is al iets ingewikkelder. Maar nog lijkt het steeds wel aardig te werken. Waarom leren we deze manier dus niet hier? Nou, dat doen we eigenlijk wel. Als we een vermenigvuldiging opsplitsen. Alleen, dan schrijven wij het anders op. De eerste vermenigvuldiging uit ons voorbeeld zouden wij bijvoorbeeld op deze manier kunnen opschrijven. Misschien is het je ook wel opgevallen dat de cijfers uit de voorbeelden uit die van ons, maar ook die te vinden zijn op internet, vaak laag zijn, dus 1, 2 of 3. Probeer het nu eens bijvoorbeeld met 978 keer 89. Dat wordt toch al een stukje ingewikkelder. En dat lijkt me al reden genoeg om deze manier van vermenigvuldigen niet standaard aan te leren op school. Natuurlijk blijft het een leuke manier om vermenigvuldigen te laten zien. Helemaal als je dat zelf doet aan mensen die deze manier nog niet kennen. Dus ze vooral met deze manier. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet de video te liken, te delen en graag tot de volgende keer.